Zo kan hij er dus aan de buitenkant uh, uitzien. Ik zie daar een fel groen. Je kan ja. allerlei kleuren kiezen. Eigenlijk. Je kan hem in allerlei kleuren kan je hem kiezen met allerlei prints. We hebben hier gekozen voor een, uh, een, een, een landelijk huis-idee. Uh, met, uh, met aan de andere kant van de tent een felle print. Uh, we, kunnen hem we, maken. we kunnen hem eigenlijk maken. Uh, naar welk idee je eigenlijk, uh, eigenlijk wil. Wat zijn de mogelijkheden, Peter? Als, uh, Zo'n tent uh, willen neerzetten. En voor welke uh, periode kan dat? In principe leveren wij tenten waarin je met twee, vier, zes of acht personen kan slapen. En wij leveren hem uh, voor een periode van bij wijze van spreken april tot en met september. Uh, je kan hem huren, kopen, leasen of uh, uh, uh, kopen. En uh, uh, je kan het ook eerst uh, een paar eerst weken uitproberen, uit bijvoorbeeld? Ja, als je op een gegeven moment zegt van nou, uh, we willen het proberen. En uh, we zijn wel geïnteresseerd, maar laten we eerst eens kijken of het, hoe het loopt. Dan uh, komen we gewoon uh, bij, bij, wel bij reële uh, in, in, interesse. Komen we gewoon bij je kijken. Zetten een structuur neer, zeggen we gaan eens een maand aan de slag. Kijken of dat er uh, interesse voor is bij de klant. En dan gaan we ermee aan de slag. En uh, qua keukeninrichting? Uh, de keukeninrichting doen het wij ja, is wel mogelijk. De keukeninrichting doen wij zelf niet, wij leveren de structuur met de bedden, eventueel met het beddengoed, tafels en stoelen, alles op techniek, dus een keukenblokje eventueel. Uh, kunnen, we, kunnen we wel regelen, maar dan besteden we het Beetje uit, ja. maar dat kan ook de, de huurder zelf zeg maar, regelen. Ja. Oké, okay. zullen we even naar binnen lopen? Ja, dat is prima. Met er iets? Ik krijg gelijk al het kampeergevoel bij die rits, hè? dat geluid. Weet je welkom. Ja, hier zie je de mogelijkheid om in ieder geval twee bedden erin te maken. Met de mogelijkheid er een lade onder te plaatsen voor wat spullen in op te slaan. Deze structuur is eventueel geschikt om tot acht bedden in aan te brengen. Maar je kan ook kiezen voor vier bedden en bijvoorbeeld een voorstukje met een kast een keukentje of een uh, ja, tafel met stoelen. Beide zijden van de tent zijn voorzien van een luifel, zodat je toch buiten uh, eventueel uh, droog of uit de zon kan zitten. Ja, of in de schaduw, net of, wat je precies. wil. En dat is bijvoorbeeld een inrichting die je dan uh, ja, ergens anders een, dat voor is, kan zorgen? Dat, precies, dat is een keuze. Ja. Um, deze inrichting hebben wij standaard op voorraad. Wat ik net al zei, de keuken en keukenblokjes, daar doen we eigenlijk zelf niks mee zouden we gewoon eens kunnen bekijken.